We gaan beginnen met proef 24, klasse L1, Tessa Ottenop met Miss Blondie. En dit is 18 april, tweede dag van de paascompetitie. En de jury is vandaag WC's. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wat erachter vermeld staat niet heel makkelijk kan lezen. Dus ik ga mijn best doen. AXC binnenkomen in de arbeidsdraf, je krijgt een 6,5 voor. Er staat hals iets verbogen bij wending, mag rechter op de AC-lijn. Denk ik dat er staat C, rechterhand, 6,5. B, Volte, 12 tot 15 meter, 6,5. Pony moet meer spoor volgen van voorbeen. Oké. Okay. A, afwenden na enkele paarden, paardlengtes. Minimaal 5 meter wijken voor het rechterbeen. En 6, er staat aanleiding in puls en balans. Duikt op de voorhand. Dus hier gaat ze afwenden en... Dan zou ze op de voorhand duiken. Wellicht, ik kan het niet zien. MXK van hand veranderen. Enkele passen eraf vooruit. Hier krijgt ze een dikke 8 voor. Mooi teruggereden. Oh, dat is wel goed nieuws voor Tess. Gisteren in de vorige proef was dat wat minder te zien. En het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je begint, middenstuk en eindigt. Zo, en dan nu terug. A ja. afwenden enkele paardlengte dus minimaal 5 meter wijken, 6,5, iets minder stelling, zie 4. En dan hadden we dus duikt op de voorhand. Daarna krijgen we E volten, krijgt ze een 6 voor, hier staat. Ja, gaat iets te diep, denk ik. Ik denk dat dat er staat, maar dat weet ik niet heel zeker. Dat hopen we dan. Tussen A en F overgang arbeidsstap. Je krijgt er zelfs een 7,5 voor. En die staat zelfs bij een mooie overgang. Dus dat is leuk. Tussen A en F gaat ze over in stap. En dat is dus een goede overgang. Dus hier. Heel rustig, mooi. En even een hand veranderen, enkele passen, stap verruimen. Een 7. Uh, er staat schoudervrijheid. Het tonen van verschil ten opzichte van de arbeidsstaf. Mag iets actiever. Stap mooi over. Dus het is ietsje te sloom. Tenminste, niet actief. Niet sloom, maar niet actief. Dus E en H overgang arbeidsdraf. Een 6. Kwaliteit van de overgang. Voorwaartser aandraven. Dan tussen C en M rechts. Daar krijgt ze een 6 en een half. staat verder niks bij. En dan krijgen we BEW grote volte 7,5. Stond bij de vorige nog iets meer verdelen. Nou heeft ze ook wel erg haar best gedaan om alles terug te kijken en opnieuw te bekijken. Dus E en B, enkele sprongen verruimen, 6,5 mag meer verruimen. Dus F en A, overgang arbeidsdrap, 6,5. En dan probeer in balans te blijven, staat er denk ik. KXM, van hand veranderen, 7, netjes uitroepteken. Oh, daarbij het paard de hals laten strekken. Nou, Blondie is daar niet zo goed in, dus dat ze daar dan een 7 voor krijgt, is niet verkeerd. Tussen M en C teugels op maat, 6,5. Iets stiller in de aanleuning blijven. Tussen C en H arbeidsgelop links aanspringen. Je krijgt een 6 voor en verder geen opmerkingen. EBE grote volte, 7,5. Verder geen opmerkingen. Uh, tussen B en E enkele sprongen verruimen, 6,5. Ja, ik denk dat ze daar nog meer moet leren om vooral aanspringen te en terug te komen. EK overgang arbeidsdraf. 6,5 kan vloeiender. A afwinden daarna arbeidsstap 6 naast de AC lijn slingerend. X en G halt houden groeten 6 probeer overgang halt meer voor te bereiden. Jazeker. Uh, gangen 6,5 en dan staat ruimte onderstreept. Impuls een 7, rechtgerichtheid een 7. Harmonie en 7, er staat achter, prima. Houding en zit 6,5, met name in gelop. Viel bij verruiming. Oh, van de hulpen, met name in gelop. Viel bij verruiming. Nou, die kan ik dan niet helemaal ruimen. En een mooie combinatie, probeer voltes en wijken waakzaam te blijven, dat je pony niet overbuigt, te diep gaat, jammer van de verruiming. Succes, 199 punten.